Ik je Hé Ruud. Hey. Hallo? Het hey. is best wel indrukwekkend voor die jongens, hè? Uh, Dat denk ik ook wel. De klimmer. Je denkt, oh, speeltuin, uh, we doen even een klim en een paar nopjes aan een muur. Maar dit is gewoon echt. Dit is het echt te werken. Woe. Hoe hoog is het? Ik denk dat het uh, 15 meter is ongeveer. Het lijkt er echt ontiegelijk hoog. En dan gaan deze ukkies uh, gaan Die rennen omhoog straks. Wauw. En wat, is, uh, wat, wat, doe jij, wat, wat, wat doe jij dan in het geheel? Uh, mooi het mooie is dat alles wat de jongens mooi vinden of waar ze tegenaan lopen. Wat ze spannend vinden. Hoe ze elkaar kunnen helpen. Daar ga ik op een heel speelse manier ga ik met ze in gesprek over. Waardoor ja. ze dan heel snel eigenlijk dingen opsteken en leren op een ja. manier die voelt alsof ze gewoon lekker aan het klimmen aan het spelen zijn. En um, als ik zeg dingen doorhebben zonder dat je doorhebt, wat, uh, wat versta je daaronder? Uh, nou, eigenlijk is het niet van we gaan zitten en we gaan een coachsprek hebben. Maar het is puur ga lekker omhoog omlaag, uh, doe wat je leuk vindt en als spelende wijs door te bewegen komt er heel veel in gang. En dat je daarop kan reflecteren... Een, Zoals? Wat kan je tegenkomen? Als mensen bijvoorbeeld maar tot de helft durven en dan zeggen: ik, ik, ik wil niet meer. Ja. Dan ga je, dan ga je in gesprek aan hoe zo dat is. En als ze dan de volgende keer helemaal omhoog gaan. Ja. Omdat ze bijvoorbeeld iets meer, iets meer steun krijgen, dat ze meer uh, gecoacht worden door een vriend van iemand naar rechts, iemand naar links. Ja. En dat heb je daarvoor in gang gezet. En dan zie je iemand nou, het is heel gelukkig naar beneden komen. Ja, want dat is het ook, hè? die overwinning echt. Ja. En het, uh, dingen blijven ook hangen, letterlijk en figuurlijk. En, en jij als coach, wat, wat, wat, ja, wat, wat doet het met jou? Ik vind het uh, fantastisch om op zo'n manier bezig te zijn. Dat de jongens gewoon lekker, ja, eigenlijk gewoon lekker aan het klimmen zijn, want ondertussen je ziet hun eigen waardes stijgen enzovoort. Ja. En ik vind klimmen heel leuk, en ik vind coachen heel leuk, ik vind trainen heel leuk. Ja. Dus als je, als je die combi hebt, dan... Uh, ja, dan heb je een wereldbaan, hè? Ja, eigenlijk wel. Cool. Ja, ja. Cool. Ja. <laughs>